Mijn naam is Yvette, uh, beter bekend als Euphorius, dat is mijn artiestennaam. Ik ben 17 jaar oud en ik zing rap en ik heb vandaag een optreden gedaan. Je noemt jezelf de man, maar welke man kan geen tijd maken voor zijn eigen, Mijn middelnaam is Euphorie en daarvan komt Euphorius. Ik heb er eigenlijk nog lang over nagedacht en uiteindelijk ja, gewoon kwam eruit. Ik keek elke dag, elke morgens, keek ik naar TMF en ik zag Rihanna en Beyoncé. En ik dacht bij mezelf, van, dat wil ik ook doen. Ik schrijf over alles wat ik voel of um, situaties dat mijn vrienden meemaken. Gewoon alles wat ik voel, schrijf ik gewoon neer op pen en papier. Alle liedjes schrijf ik ook zelf. Alle liedjes die ik heb, heb ik ook allemaal zelf geschreven. Ik heb appreciatie gegeven aan alles. R&B. Als eerst en dan is dat hip-hop worden, reggae, jazz, blues, RB en ja, Dat is niet genoeg om mijn genre te beschrijven. Ik zie het meer groter. Ik heb meegedaan aan de nieuwe lichting van Brussel. Um, ik zat bij de 60 geselecteerden. En ja, voor mij was het eigenlijk wel een leuke ervaring. Ik had zelfs niet verwacht dat ik bij de 60 ging horen. Dus ja, dat is echt wel een eer was right for you. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Wil je graag nog bereiken binnen een jaar of zo? Um, een grote fanbase. En dat mensen weten wie Euphoria is. Gewoon um, dat mijn muziek echt wel naar buiten komt. Meer. Dat het meer um, waardering krijgt. Laat me maar gaan. jou blijf ik precies niet meer bestaan. I hear you, May but be you've been far